Het is vandaag zondag en uh, wij gaan naar de jumbo. Ik en Jezus, maar sta niet, Stijn is dik. Ga er slagen, Laurens. Um, boodschappenlijst. heb ik. Geld, dat heb ik ook. Ah! Mm. Nou, oké okay, guys. Jullie zorgen wel voor, uh, voor de rest. Nou, joh, wij gaan. Mama is <laughs> nou, een keboe, maar... <laughs> Nou guys. Tot sure. gezellig. Waarbij. Doei, doei. Wel alles opruimen. hè. Stijn. Bye bye wij, oké, okay. dan we'll niet. De moeder. Let's go. We hebben helemaal geen tas. Hoe de fuck willen we dat meenemen dan? Yeah. Ja. Weer een tas. <laughs> Kom alsjeblieft niet terug. Hé dik zo. Wat een vraag. En Laurens wil niet uit eten toch? Nou, als wil jij het eten of niet? Hij er geen in. Ja, ja, ik ook, ik ook moet, moeten, we moeten, moeten wij dan even eten halen? Ja, ik zit er ook een frietje maken. Ja, we gaan niet eh. Uh... Wij hebben geen zin in de friet, Nou, kijken we kijken oké, okay? yo. Nee, hij is te Die pakker! Hey, dikke! Hey. Het is onze laatste dag hè, Laurens? Ja. Yep. Hoe vond je het? ga <laughs> Ja? Nick, ja. ja, Niek, hoe vond jij nou de laatste dag? Het was een uh, uh, super chille dag. Ja? Ja. We hebben eigenlijk niet echt wel uitgevoerd. Oké. Okay. Ik ga nu bij Laurens kijken. Ik had er geen boer van. Laurens, jongen! Laurens! Hij is aan het fappen. Laurens! Hij is aan het Coming in! Nou, Als je niks zegt ben je homo! Wat als die knock is jongens? Ja dat is een probleem. Maar dat is hij niet, hij is aan het kutten. Hé He, Laurens? Je bent aan het kutten hè? Ja! Jouwens, pik, wat ben je aan het doen? Ja. Hé? Eh? Sure? Ja. Je bent niks anders aan het doen? Oké. Okay. Helaas, Lars, kan ook met de deur open. Hahaha. <laughs> <laughs> Kom op Jezus, je kunt het. Hij houdt hem, hij is mooi. Deze mooie. Lauwens? Lauwens? Hij houdt hem vast. Hij houdt hem vast. Laus, hij houdt hem vast. Lauwens. Als jij hem vasthoudt, dan sloop je hem Dat ding kan Je Echt? Ja. <laughs> Oké okay, vond je het leuk? Ja. Top, jij? Ja voor het leuk? Ik vond het super leuk en... Nee, nee, laat maar. En jij, David? Vond je het leuk? Ja hoor. Okay. Welkom bij Tour La Friesland. Oh, dat was het. Nee. Deze! Deze mooi. Ik heb mezelf een beetje. Oh ja, dat is een ja, ja. Dat is echt zo. Dus je movies is hier heel geconcentreerd aan het gamen. Zombies, lekker in Friesland, kijk dan. Ja, ik ga Welke wave? Wave 3! Wave 3! Wave 3! Nou, hoe ben jij dood? jij zegt nou, jezus, ik ben afgeleid. De wc speelt niet door. Spoelt hij niet door? Ja, ja hij wordt hij dus, doorgespoeld. je hebt net gescheten, of niet? denk ja, er zit een scheidt aan, maar... Gelukkig hebben wij hem boven wc. Ja, nee, dat ben je niet aan het filmen, man. <laughs> zit uit, ja, ik het. het geluid van de wc. Ja, ik hoor het. Het is al twee minuten lang of zo? Ja, ja misschien moet je het al straks al. even opnieuw proberen. <laughs> <laughs> de ik zit gewoon te wachten. Oké, okay. wat doe jij? Wacht tot die fucking wc'tje klaar is met. <totstuk> die ga ik sowieso gebruiken. Martien. Ja. ja die... Oké, okay, weet je, ik probeer het over een dag wel weer op nog een keer. Okay.